zo oh, Joyce! Dat smaakt lekker, Joyce! En dat is ook nog hooi. Hé Joyce! Ho, Joyce! Is alles op, Joyce? De anderen hebben ook al bijna alles op, alleen Roosje nog niet. Hé, hey, Joyce, is die kleeg? Ja, alleen het loof nog. Het loof vind je niet minder lekker natuurlijk. Hoi oh, Joyce, jij wil er een woedtoe bij. Ik snap het al, daarom trap je zo. Kijk eens, kijk eens, Joyce. Hoi oh, Joyce. Goed zo, Joyce. Hoi oh, Joyce. Hé hey, Joyce, uit de groene bak. Collega. Ja, hij is helemaal niet. Hé hey Annabel. Hé hey Roosje. Hé hey Roosje, kijk eens Roosje. Kom eens, kom eens. Hey Roosje, kom eens. Hé hey Roosje. Hé hey Annabel. Hé hey Annabel, nou jij mag eens een hapje. Hop! Oh, nu ga je plek wegjagen. Ja, Roosje. Kijk eens, Roosje. Oh, Roosje. Ja, die bakker is helemaal leeg. Daar zit niks meer in. Ik ga hem weghalen. Oh, Roosje. En Annabel, je hebt het ook klaar. Zit niks meer in? Nee. Een klein kopje. Nee, Roosje. Oh, jullie eten samen van de wortel. Ja, dat kan ook. Die van Roosje is die leeg. Ja, die is goed leeg. Er zit niks meer in. Nee, Roosje. Nee, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Oh, Blackjack. Ga... Oh, is ook... nee. Zit er nog wat in, Blackjack? Nee, die is... Oh, alleen Loof. Dat vind je nooit lekker. Ja, dat wist ik. Het is alleen gezond. Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack! In één keer naar binnen, Blackjack! Kijk eens, Joyce! Hoor, oh, Joyce, kom Joyce! Zak hem gooien, Joyce! Eet rustig. Hé hey Blackjack, kijk eens, Joyce! kom maar Joyce! Ho Hé hey Blackjack, kom maar Tjoys. Ja, dat ga naar Blackjack uh, moorden. Ho George. Ik ga hem gooien, Joyce! Ik ga hem gooien. dat is mislukt. Ik heb er gelukkig nog meer. Kijk eens Joyce! Alleen geen zonderloof. Hoi oh, Joyce! Goed zo Joyce! Hoi oh, Joyce! Hé hey, Blackjack! De dappere Appaloosa's met wortels, met vinterpenen. Goed zo Joyce! Hoi oh, Joyce! Hé hey, Blackjack!